Als echte Hollander zijn wij vaak wat langer dan de gemiddelde Europeaan. En dat kan vervelend zijn als je niet genoeg beenruimte hebt in het vliegtuig. Helemaal als je lang achter elkaar in het vliegtuig zit. Voor jou hebben wij de meest populaire vliegtuigmaatschappijen vergeleken op het gebied van beenruimte. Bekend is dat vooral budgetmaatschappijen weinig beenruimte reserveren voor de passagiers. De meeste beenruimte krijg je tot nu toe nog in de economy class bij Turkish Airlines. Tussen de 83 en 86 centimeter. Bij KLM heb je dus tussen de 76 en 81 centimeter beenruimte in een normale stoel in de economy class. Bij Ryanair en Vueling heb je 76 centimeter beenruimte. En bij Transavia ligt dit tussen de 74 en 76 centimeter. TUI heeft slechts 74 centimeter beenruimte. Maar de vliegtuigmaatschappij met de minste beenruimte is EasyJet, met maar 72 centimeter. Qua breedte is de stoel in de economy class bijna overal hetzelfde. Je krijgt bij Lufthansa de meeste ruimte, namelijk 46 centimeter. Bij de andere vliegtuigmaatschappijen ligt dit tussen de 43 en 44 centimeter. Heb jij nou goede ervaringen met de beenruimte van een bepaalde vliegtuigmaatschappij, of juist totaal niet... Help je medereizigers en laat het ons weten in een reactie.